Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Dag allemaal, hier het filmpje over de moeilijke vragen uit het HAVO scheikende van 2017. Ik begin met een vraagje over bindingen. Er staat hier dat als calciumchloride wordt opgelost, ionbindingen worden verbroken. Nou, dat wisten we al. En we moeten gaan opschrijven tussen welke deeltjes dan nieuwe bindingen worden gevormd. Nou, wat is dat oplossen van calciumchloride? CaCl2 dat wordt eigenlijk gesplitst in Ca2-ionen en Cl- Ca ionen We moeten dus kijken, eigenlijk na de pijl, welke deeltjes dan aan elkaar zitten. Nou, dan moet je even weten dat als je een, bijvoorbeeld een calciumion in water hebt, dat die watermoleculen op deze manier eromheen gaan zitten. Dat komt omdat van water het O-atoom een beetje een negatieve lading heeft en de H een beetje plus is. Dus die ootjes die min zijn, die willen wel naar dat calcium toe. Nou, hier kun je eigenlijk meteen het antwoord op de vraag eigenlijk al zien. Het zijn bindingen tussen calcium-ionen en watermoleculen. Natuurlijk zou je ook vanuit chloride kunnen denken. En dan gaan die watermoleculen eigenlijk precies omgekeerd zitten. En dus de haartjes die een beetje plus zijn, die willen naar het co toe. En dan is de binding dus tussen chlorideionen en watermoleculen. Dus niet tussen calcium- en chloride moleculen Wat vaak als antwoord werd gegeven. Die zitten in het vaste zout wel aan elkaar. Maar in de oplossing zitten calcium-2 en Cl- dus niet meer aan elkaar vast. Door al die watermoleculen. Die zorgen dus wel voor de bindingen. Gaan we naar vraag 15. Ook dat gaat over het oplossen. En nu van een super ingewikkelde stof: natriumalginaat. Nou, de formule daarvan is gegeven. En we moeten de vergelijking van het oplossen geven. En er staat ook bij dat er alginaationen dit als formule hebben. Nou, dan is de vraag van een groot deel overschrijven. Want voor de pijl krijgen we dan natriumalginaat, Dus schrijf gewoon die formule over. En er komt geen water voor de pijl. Het water is hier een oplosmiddel. Het doet dus niet aan de reactie mee. Het verandert niet. dus staat niet in de vergelijking. Nou, wat heb je na de pijl? Uh, nou, die Alginationen. Dat schrijf ik gewoon ook vrij ingewikkeld weer over. Dan hebben we nog natriumionen. En die natriumionen komen los in de oplossing te zitten. En dus krijg Na en dit ding. Nou is alleen het lastige. Wat moeten we doen met het N-netje? Hier staat een N-netje onder. En dat betekent dat er N-natriumionen zijn in dat natriumalginaat. Hij moet in de oplossing ervoor. Die Na deeltjes, die willen natuurlijk niet allemaal aan elkaar binden in die oplossing. Ze zijn allemaal plusgelaten, dus stoppen elkaar af. Dus ik krijg N keer een Na deeltje. Dus daarom komt de N hier ervoor te staan. Dit is gewoon één geheel, dit is allemaal aan elkaar vast. Hier hebben we ook één zout, maar hier hebben we dus N aparte Na deeltjes. Zo'n notatie met een N komt ook bij polymeren vaak voor. In het algemeen staat iets tussen haakjes en N erachter, dan heb je dat heel vaak achter elkaar. Of heel veel van dat in één stof. En staat die ergens voor, dan heb je gewoon N keer die stof. Of ion zoals hier. Tijd voor vraag 17. Dezelfde examenvraag over alginaat. Hier moeten we gaan rekenen. En daar staat dat Marije uh, leest dat calciumchloride bitter smaakt en dat ze wil gaan vervangen door calciumlactaat. Er zit in beide gevallen calcium en dus ze heeft het calcium dus nodig. Nou, dan moet je gaan uitrekenen voor gram ze op moet gaan lossen. En er wordt nog verwezen naar een recept. Hier staat eigenlijk het zinnetje uit het recept wat je nodig hebt. Nou, het begrip waar het hier om gaat is de molariteit en dat is de concentratie. Nog even het uh, rekenschemaatje. En molariteit is de concentratie in mol per liter. En doe je dat keer het aantal liter, dan kom je op mol uit. Nou, wat is hier dan uh, eigenlijk de bedoeling? We moeten uh, dezelfde concentratie krijgen. Dus evenveel calciumionen per liter. En er staat in de vraag dat beide oplossingen 130 ml als volume hebben. Nou, als ik de molariteit keer het aantal liter doe, kom ik op mol... En dan kan ik ook zeggen, in beide gevallen, of je nou calciumchloride of calciumlactaat gebruikt, heb je evenveel mol calcium 2+. Plus. Daar gaan we aan rekenen. Nou, dan beginnen we even met het recept. Dat hadden we ook nodig. Dat stond in de vraag dat we die moesten gebruiken. En dan hebben we 3 gram calciumchloride. Dat rekenen we aan mol. Dit getal hier staat in binance, 98, onder 98, 110,98 is de massa. En dan weet ik hoeveel mol calciumchloride ik heb. Nou, er zit hier één keer calcium in, dus ik heb ook datzelfde getal, 0,072 mol calcium, 2+. Plus. Zit dus in die 130 milliliter. Betekent dat ik ook net zoveel mol van het calciumlactaat nodig heb, want ook hier zit maar één keer calcium in. Dus ik 0,072 mol van deze stof heb, ga oplossen, krijg ik ook 0,072 mol calcium. Nou, We moeten eh, gram calciumlactaat berekenen, dus we moeten nu de molaire massa van het calciumlactaat even weten. Eh, nou, hier staat de formule, we hebben dus 1 keer calcium, in totaal 6 keer C, er dus staat hier C3, maar je moet alles een keer 2 doen, want tussen haakjes staat, 10 nou, keer H en 6 keer O, nou, Dat komt dan 218,22 op je rekenmachine te staan. Dat is de molmassa nou, gaan we het aantal mol keer het aantal gram per mol doen, dan komen we op het aantal gram uit. En daar moesten we naartoe, hè? hoeveel gram. Natuurlijk ook weer even op de significantie letten. In de vraag staat 3,0. De andere getallen die we gebruikt hebben zijn er meer. Dus ik ga het op twee significante cijfers afronden. Goed, en dan de laatste vraag. En ook de lastigste vraag. Dit was echt de slechtste gemaakte vraag uit dat examen. Een hoop informatie. En maak je ook niet zoveel zorgen als je dat niet weet. Hè. Er zijn ook echt wel makkelijke vragen in het examen. Hier ging het om het maken van crosslinks. Een crosslink is een dwarsverbinding tussen ketens. Hè. Dat ken je ook Bijvoorbeeld bij thermoharders. En er staat een plaatje bij, dit plaatje. En er staat dat duurt 50 dagen En dan is de massa van een mol triglyceride groter geworden in die 50 dagen. En triglyceriden, dat zijn hier kleine stukjes van getekend. Dat zijn ingewikkelde stoffen. En dan gaat het over stap 1 en stap 2. Hier reageert zuurstof en water ontwijkt. En dan moeten we eigenlijk gaan rekenen hoeveel mol crosslinks er per mol triglyceriden zijn. Dus dan gaan we gewoon uit van 1 mol en dan gaan we eerst kijken. Nou, kijken we naar de stoffen die nodig zijn en ontstaan. Dan is er per crosslink 1 O2 nodig. En ontstaat er 1 H2O. He, dus per mol crosslinks 1 mol O2 nodig en 1 mol H2 ontstaat. Nou, dat zinnetje dat heb ik hier nog een keer om wat ruimte te maken. De massa van O2 komt erbij en die van H2O gaat eraf, want die stond rest van de pijl. Nou, Gaan we kijken naar mol, he, dan hebben we ook een mol crosslinks, ook een mol zuurstof. Dat is 32,00 gram en de mol water is 18,015 gram. Dan haal ik het van elkaar af, en dan kan ik zeggen, nou, er komt eerst 32 gram bij, dan gaat weer 18,015 gram af. Dus netto komt er 13,985 gram bij per mol crosslinks. Nou, dan hebben we nog die massa nodig, hè, want we moeten dan weten, nou, dit is het aantal gram dat erbij komt, maar dat moet naar mol. Um, daarvoor hebben we nodig de hoeveelheid in gram en dit is een beetje een lastige, dit is dus de massa in gram die groter wordt. En dit kun je eigenlijk zien als de molaire massa, eigenlijk als de massa die erbij komt. Nou, als je dan die 109 deelt door die 13,985, je dus eigenlijk op het aantal mol crosslinks. En nou, omdat we uitgingen van 1 mol triglyceride, is het ook het aantal mol crosslinks per mol triglyceride. Nou, maar name dat laatste stapje is heel lastig. He, want meestal ben je gewend om naar de molaire massa te kijken, maar hier gaat het naar om een toename van de molaire massa. En per crosslink is die toename 13,85. Dus daarom gebruiken we dit nu als molaire massa. Nou, dan de laatste sheet. Ik heb al een paar keer reclame voor gemaakt, de 30 dagen challenge. Ik denk echt dat je er heel veel aan kunt hebben. Stel ook vragen via de website of via Instagram. Vergeet ook niet dat er heel veel makkelijke vragen zijn. He, dit filmpje ging natuurlijk over lastige vragen. Maar ook met de makkelijke vragen kun je natuurlijk een heel eind komen. Die zijn ook hartstikke goed te trainen. Nou, dan wens ik je nu echt superveel succes. Blijf oefenen en ga er iets hartstikke moois van maken. En bedenk, als je die zal uitloopt op 31 mei, heb je ongeveer drie maanden vakantie. Veel succes en plezier met je vakantie daarna.